Vele nachten hebben we gebeden, zonder bewijs dat iemand het kon horen, in onze harten een hoop vol lied, dat we nauwelijks begrepen. Nu zijn we niet bang, hoewel we weten dat er veel te vrezen is. We hebben bergen verzet, lang voordat we wisten dat we dat konden. Er kunnen wonderen gebeuren wanneer je gelooft, hoewel hoop broos is. Is het moeilijk uit te bannen. Wie weet welke wonderen je kunt verrichten, wanneer je gelooft. Dat het hoe dan ook gaat lukken. Je zult het kunnen als je het gelooft. In deze tijd van angst, toen het gebed zo vaak te vergeefs bleek. Hoop leek op de broedvogels. Te snel weggevlogen. Maar nu sta ik hier, met een hart zo vol, ik kan het niet verklaren